Welkom bij Wiskunde in 5 minuten. Deze keer in Wiskunde in 5 minuten, wortels en machten. Voor we gaan beginnen hebben we eerst een paar regels nodig. Geen paniek, het zijn regels die je al kent. Het zijn de volgende regels. De wortel van A keer de wortel van B is gelijk aan de wortel van A keer B. We weten ook dat het kwadraat van een wortel als uitkomst heeft hetgeen... ...dat onder het wortelteken staat. De volgende twee regels zijn al iets langer geleden. Ik ben benieuwd of je ze nog kent. g tot de macht a keer g tot de macht b... ...is gelijk aan g tot de macht a plus b. En als laatste, g tot de macht a tot de macht b... ...is gelijk aan g tot de macht a keer b. In deze video gaan we wortels en machten zo ver mogelijk herleiden... Oftewel simpeler schrijven met behulp van deze vier regels. Laten we eerst eens kijken naar de wortel van x. -kwadraat. Dit lijkt wel een beetje op de vorm van een wortel in het kwadraat, maar dan net iets anders. Of toch niet? We weten dat x -kwadraat hetzelfde is als x keer x. Als we nu kijken naar de eerste regel, dan zien we dat we wortel x keer x mogen schrijven als wortel x keer wortel x. Maar dit is hetzelfde als de wortel van x in het kwadraat. En we weten, zie de tweede regel, dat dit gelijk is aan x. We kunnen hieruit afleiden dat de wortel van x kwadraat hetzelfde is als de wortel van x in het kwadraat. Laten we dit maar even toevoegen aan onze regels, want dit kan nog wel eens handig zijn. Oké. Okay gaan we machten en wortels herleiden. We hebben de wortel van a tot de macht 6 keer b tot de macht 8. We gaan proberen om factoren voor het wortelteken te brengen. De truc is nu eigenlijk om op zoek te gaan naar kwadraten. We zien zo op het eerste gezicht geen kwadraten. Maar als we de wortel met behulp van de regels gaan herschrijven, komen er toch een paar kwadraten tevoorschijn. Oké, okay, gaan we. We kunnen de wortel van A tot de macht 6 keer B tot de macht 8 schrijven als de wortel van A tot de macht 6 keer de wortel van B tot de macht 8. Hm, nog steeds geen kwadraten. Maar volgens de vierde regel kunnen we A tot de macht 6 schrijven als A tot de macht 3 in het kwadraat. We krijgen dus de wortel van A tot de macht 3 in het kwadraat. Hetzelfde doen we voor de wortel van B tot de macht 8. We krijgen dan de wortel van b tot de macht 4 in het kwadraat. Wanneer we nu naar de tweede regel kijken, dan zien we dat we de wortel van a tot de macht 3 in het kwadraat kunnen schrijven als a tot de macht 3. En de wortel van b tot de macht 4 in het kwadraat geeft b tot de macht 4. We krijgen dus a tot de macht 3 keer b tot de macht 4. Gaan we naar de volgende. De wortel van x tot de macht 5. Zoals net al gezegd, Gaan we op zoek naar kwadraten. Het is dan handig dat je even exponenten hebt. We hebben nu x tot de macht 5. Met behulp van de derde regel kunnen we toch nog een even exponent in onze berekening toveren. We kunnen namelijk x tot de macht 5 schrijven als x tot de macht 4 keer x. We zien nu een x met exponent 4 en deze kunnen we schrijven als x tot de macht 2 in het kwadraat. Of x kwadraat in het kwadraat. En deze moeten we nog vermenigvuldigen met x. De eerste regel zegt ons dat we nu hebben de wortel van x kwadraat in het kwadraat keer de wortel van x. De wortel van x kwadraat in het kwadraat is x kwadraat. En wanneer we deze nog vermenigvuldigen met wortel x krijgen we x kwadraat keer wortel x. Gaan we naar de wortel van 12a tot de macht 14 keer b tot de macht 5. We beginnen met de 12. 12 kunnen we schrijven als 4 keer 3. De 4 kunnen we straks schrijven als een kwadraat. Ook nu zijn we weer op zoek naar kwadraten. Keer a tot de macht 14 keer, we zien b tot de macht 5, oftewel een oneven exponent. En deze schrijven we als b tot de macht 4 keer b, zodat we een even exponent hebben. Nu gaan we op zoek naar kwadraten. 4 keer 3 is te schrijven als 2 kwadraat keer 3. a tot de macht 14 is te schrijven als a tot de macht 7 in het kwadraat. En b tot de macht 4 is te schrijven als b kwadraat in het kwadraat. En dit nog keer b. De kwadraten kunnen we nu buiten de wortel brengen. En we krijgen 2 keer a tot de macht 7 keer b kwadraat keer... Onder het wortelteken houden we over...